Um, een frenemy, is dat een begrip wat uh, Drupal WordPress op je kenmerkt? Dat is, uh, ze zitten in dezelfde space, maar ze het zit ook een beetje wrijving. in. Dus ik vind het echt heel gaaf dat ik hier mag staan, dat is één. Ik vind het heel, echt nog gaaf dat jullie hier zijn, dus wat mij betreft niets dan liefde. Ik ga, niet, ik ga ook niet een, een, een anti-verhaal houden over WordPress, ik ga ook niet een pro-verhaal houden over Drupal, ik ga een verhaal houden over ah, dat er eigenlijk veel meer samen moeten. werken. En dat is echt zo. En ik, uh, we, hadden, we hadden net een discussie over mensen moeten... Bij een community horen, mensen vinden het prettig om bij een sjoelvereniging te zijn. Of mensen vinden het prettig om voor het Rode Kruis bij te horen. Of mensen vinden het prettig om oh, WordPress uh, te doen. Uh, ik vind het prettig om je druppel te zijn, maar het is veel prettiger om ook af en toe uit je bubbel te starten. Want alleen maar binnenkeren, daar worden wij slechtere mensen voor van. En het gaat gewoon dat we betere mensen worden. Dat denk ik oprecht. Uh, wie heeft hier nou eens druppel geïnstalleerd? Wow! wow, wow, wow. En, en uh, noem eens één woord dat er mee te maken heeft. Niet in 8 minuten? Nood. Nee, één woord. Nood. Hoge nood, dat is c C karaat. Nog een woord? Niet. Niet is ook een goed woord. Ja? Nog, een woord. nog een woord, nog één woord. Slechte UI. Oeh. We got a bingo. Yeah. <laughs> Dan wil ik nog een woord horen, want het volgende is namelijk uh, ook waar. Uh, nee, die ga ik niet goedkeuren. Maar ik, nee? ik, ik ga wel zeggen, ingewikkeld. Het past niet op responsive dat dat um, Ik heb ooit een talk gehad over responsive en had hij iemand gemaakt. En toen ging hij het presenteren op een beamer die, die een andere resolutie had, waardoor het woord responsive. <lacht> <lacht> um, ik kan trouwens erg snel praten. Ik praat ook heel veel. Als jullie vinden dat ik te veel te snel praat, zeg vooral Bert, ik wil even uitleg rusten, vragen of gewoon even tien minuten zen. Dat is ook goed. Uh, maar anders gaan we gewoon door. Ik heb 844 slides en kan er echt heel snel doorgaan. Een van mijn andere hobby's is Blender. Dit is de laatste uh, splash animatie van Blender. Blender is een open source tool. Als het iets is wat ik vandaag wil meebrengen is de Tale of Two Cities. Wij gaan, wij gaan proberen de stad WordPress en de stad druppel een beetje dichterbij elkaar te maken. Wat kunnen we van elkaar leren? Open source is volgens mij dit. Het uh, is dus de allereerste de open source logo en het tweede is... Code, license en community. Dat zijn de drie dingen die open source maken. Zonder die drie dingen heb je geen open source. Strict genoemd is open source een licentievorm. GPL bijvoorbeeld voor WordPress en Drupal. Uh, maar zonder code kan het niet. Mensen hebben het over open source uh, journalism. Wat echt een bullshit begrip is. Dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niks. Of op open source binaries. Fonts die open source zijn. Dat is echt absurd iets. Dat kan niet. Geloof er ook niet in. Maar het allerbelangrijkste is de gemeenschap. Ik ga proberen alle drie... De dingen te uh, uh, adresseren over waar Wordpress en Drupal dingen van elkaar kunnen leren. Uh, over mij. Uh, mijn naam is Bert Boerland. Uh, op bijna elk sociaal medium denk ik app Bert Boerland. Ook op Twitter. En ik ga deze slides proberen op mijn uren. Op mijn site zetten boer.land.wc22. Als iemand dat interessant vindt, want anders moet ik ze vandaag nog uploaden. Um, ik ben 33 jaar online. Ik hoorde van gisteren iemand zeggen dat het internet 25 jaar geleden niet bestond. Dat doet mij dan heel veel pijn, want, <lacht> want ik was wel iemand die zat in IRC en FTP en, en al die andere dingen. Het kwam weg. Oh. Uh, het 27 jaar open source, voordat het open source heette. Uh, dus dat is echt wel een tijdje geleden. 22 jaar Drupal, voordat het Drupal heette. Uh, ik doneerde het domein druppel.org aan Dries, uh, de, de mat van uh, de druppelgemeenschap. Ik was uh, association member of Drupal uh, association member. Oprichtingsstichting Druppel Nederland, 10 jaar bestuur, start de Drupal Jam. Drupal Jam is zoiets als dit. Als je nou een leuk congres wil, moet je ook, ook een keer naar de Drupal Jam gaan. Dat is echt leuk. Dit, dit is leuk, dat is ook leuk. Uh, Splash Awards, dat vind ik wel interessant. Uh, Splash Awards is ook iets wat we begonnen zijn, is om de beste Drupal award, uh, sites in het voetlicht te zetten. Dus we zijn eigen wc-bokaal 1 begonnen. Gewoon te zeggen, hé, <lacht> hey, Druppelgemeenschap, welke is eigenlijk een hartstikke druppelgaaf? Dat is wel heel leuk, om ook eens te doen met de WordPress gemeenschap. Dus kijken of je, een, hoe zou dat heten als je het een award gaat noemen? Nou, dat moet ik ook nadenken. Ik, werk, ik heb één core commit, ik ben geen coder, ik kan echt niet coden, maar ik heb één core commit, uh, robotsfuntext. Daar ben ik schuldig aan. In Drupal, uh, drupal core zit robotsfuntext, dat heb ik geschreven. Ja. <laughs> en ik mag nu uh, het of sales heten bij Synetic. dat is een, uh, een uh, pfp drupal bedrijf in Haarlem. Uh, en uh, per 1 november begin ik als sales executive bij uh, Sousa. Dat is een open source bedrijf dat op 30 jaar distributies maakt en hele gave dingen doet. Kennen mensen Sousa? Ja, open Sousa. Ja, Susan, ja, Susan, ja, Susan. ja nou, open Sousa en dan, dat is heel goed, Er is ik een commerciële tak van Sousa ja, en daar ga ja. ik dan heen. Oh, boe. Uh, <laughs> ik heb ook een website, die staat, uh, vroeger was het boerland.com, dat is ouder dan Google als je op google.com maar uh, Ik gebruik nu boer.land, dat vind ik een leuke uh, domeinhack. Dus uh, natuurlijk gebruik ik dan uh, Apache als webserver, toch? En je, niks of een dat veel meer is, nu toch en natuurlijk Maria de B of MySQL, maar ik gebruik WordPress. Hoe het het land draait op WordPress? Kunnen mensen zijn trouwens wat CMS tot org, er zijn toch maar goed dus ik gebruik WordPress. En volgens mij loop ik een puntversie achter. Klopt dat? Yeah. Yeah. Ben ik uh, exploitable, of moet ik even me zorgen mm, maken? Nee. Nee. altijd <laughs> yeah. Let's go to the body. Uh, kennen mensen DALI, de, uh, de AI-unit uh, om plaatjes te maken? Mm. Dus deze tekst heb ik in daarin gegooid en dan krijg je een plaatje. Dat is echt wel de toekomst hoor, want mm. dat moet ook Drupal modules en WordPress modules voorkomen. En de volgende is copy AI. dan kan je gewoon zeggen, schrijf tekst. En dan is je blog-entry af. Nou, daarna gaan we ook, oh, maak een druppelcamp en dan hebben we gewoon een leuk camp gehad. Dat is nog gaaf. Dan hoeven we niet meer te leven, hebben we echt een meter. Een is een parrot on the shoulder, et cetera. En dan geeft hij dit plaatje. Klopt niet helemaal, maar ik vind het wel gaaf. Dus dit is een plaatje wat, uh, wat gegenereerd is door een tekst te geven aan een uh, AI bot. Uh, en ik wil jullie meenemen met de schatkaart die deze, uh, uh, deze piraat voor zich heeft. En we beginnen bij uh, Noord, dat was ik, de Het. Daarna gaan we naar Dropdorp, Drop. dat is zeg maar waar Drupal leeft. Heel klein filetje. Daarna gaan we naar Maptown, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, Wordpress. Uh, uh, de, de, de Vallei van de Afstand, het pad van de verbinding. En uiteindelijk gaan we ook met al die graven om gewoon goud te vinden. Dat is mijn doel? En even kijken. Als we beginnen bij uh, het dorp, DROP, dat is ingewikkeld. Uh, dit is Dries Taart. toen hij studeerde. Dries is een extreem slim iemand, uh, gepromoveerd in Java Garbage Collection. Uh, dus hij is uh, een Belg, ik hoorde net als ik hem goed heb, een Belgisch accent. Dus uh, het beter uit onze zuidere kant. Um, hij, wou, uh, hij wou contact houden met zijn uh, medestudenten. En hij is daarom een bulletinbord gaan beginnen, zoals slashdot was of Corrosion, als mensen dat nog kennen. En, uh, en hij wou het domein Dorp.org registreren. En hij maakte een typo en het werd drop.org. Dit is de Urban Legend. Ik geloof er niks van. Dries doet van alles, behalve typo's maken. Ik denk gewoon dat hij zijn DR uit zijn naam van Dries. Gewoon gemengd heeft met dorp. En dacht ah, drop.org is ook leuk. Maar goed, ik, het, ik ken Dries vrij goed. Deze vraag heb ik er nooit aan hem gesteld. Maar eitherway, anyway, de eerste druppelsite was drop.org. En dat was een, een site. Um, waar we hadden over Semantic Web 2.0, dat soort dingen, voordat het bestond. Dus ergens in 2000. Uh, en je moet een beetje voorstellen, als dit het dorp is, kennen mensen dit nog? Dit heb ik mij ermee Precies. Ja, precies. <lacht> um, en dan zie je dat uh, drop.org uh, ergens in 2000, april 2000, geregistreerd is. Mensen zijn niet bang voor een terminal hier, toch? Oké, okay, gelukkig. Uh, en dat uh, oh, druppel.org, dat ik dus registreerde, een jaartje later was. Dus uh, eerst was het de site en het CMS wat eronder, eh, omdat het drop.org was de site. En heeft hij druppel, het fonetisch woord. Ik zeg druppel, er De rest zegt Drupal of allemaal. Drupal of Het is gewoon druppel. Je mag het uitspreken zoals je wil. Ik zeg druppel. Uh, daarna is druppel begonnen. Uh, en 1.0 is geweest op uh, 1 januari, uh, sorry, 15 januari 2001. Dat is een magische datum geweest. Want Wikipedia is op exact dezelfde dag begonnen, dus er zijn, er zijn soms, weet je, we kennen uh, Back to the Future, er is ook zo'n datum, ergens in Back to the Future waar alles in samenkomt, alle tijdlijnen, nou dat is de hier ook, dus Wikipedia, <laughs> hoe oud is WordPress? It's It's it. later. This, zo zag uh, uh, Drop.org eruit in het begin, dus echt, ik weet niet of mensen slash dat, slash dat? Ja, precies, dat is een beetje van. Uh, hot school. Um, zo zoals slash, dat er een beetje uit. standaard bulletin board. En dit is hoe index.php eruit zag. Nou, ik ben geen programmeur, maar ik kan het lezen. En het mooie vind ik ook, er staat ook echt select stories. Weet je wel, dat was het. Je moet stories selecteren en die ga je dan ordenen. Kunnen mensen dit wel lezen? cool. Uh, dan hebben we hier een hele oude, uh, dit is een beetje de, de, de learning curve van verschillende CMS'en. Het is een heel oud plaatje, want X staat er nog op en dat kent niemand meer, denk ik. Maar uh, er staat ook jubelen lopen en dat kent niemand meer. Oh, mag ik dat zeggen? Het ja. uh, is is groter, ja, jonge mensen in is groter een <laughs> druppel, voor de duidelijkheid. Uh, er staat Wordpress op en er staat Drupal op en er staan zo'n paar lijnen, alsof het is niet zo ingewikkeld. En dan heb je Drupal en dat is echt zo net als een cliffhanger. <lacht> maar dat is het wel hoor, want het blijft gewoon geven aan moeilijkheid en je denkt oké, okay, ik heb nu één stap naar voren gedaan, waarom sta ik vijf stappen naar achter? Want het is gewoon een blijf maar geven aan problemen. Daarom hou ik ook ze van. Uh, Voorspelbare slechte UX, dit is nou ook echt zo. En ik hoop dat mensen weten wat het verschil tussen UX en UI is. En een voorspelbare, goede UI. Want, oh. En voor de mensen die het niet weten, oh. dat je het ook heel even uitleggen? Okay. Heel goed, heel goed. Sorry. Uh, UX is user experience. Uh, want, nou ga ik nog eentje terug. What is Y2K? Y2K. Y2K. Het probleem, omdat we de code in 2000 niet goed hadden gemaakt, zodat je... Uh, alleen de laatste twee digits las om te ja. kijken hoe oud code is. Nou, Y2K zijn drie letters. Want stel je voor dat je 2000 zegt, wat een letter meer is. Dit is waarom we het probleem in de eerste plek hadden, toch? Ik bedoel, we gingen afkorten van 2000, of van 1989 naar 89 om twee cijfertjes te winnen. Waarom zeg ik dat? Omdat UX net zo dom is nooit om te zeggen, want je kan net zo goed User Experience zeggen. Dus dat zeg ik nu User Experience. En UI is User Interface. Dus de één is hoe het voelt en de tweede is hoe het, wat het is. Nou, hoe het voelt in Drupal, alles is zo. Wat het is in Drupal, alles is goed. <lacht> dus, ik heb wel eens een module geïnstalleerd in WordPress. My god. Oh, sorry, ik mag geen code Ik zeg mijn, mijn, mijn hemeltje. Uh, <lacht> wat een bagger, dat mag ik dan hopelijk wel zeggen. Jezus, jullie moeten echt helemaal dood gaan. Wat een. Een, een video gooi je erin, want stel je voor dat je in de admin interface hebt over, als je module installeert. Of een grote banner versie 4 komt uit. of zo hoog mogelijk in een menu voor jullie. Die kant. Alles maar zo hoog mogelijk in het menu. In Drupal is alles geregeld. Want als je module installeert, dan gaat het naar slash modules. En als je daarna de module wil configureren, dan slaat het op: alle modules staan op een configuratiepagina. En als je daarna de crud recht wil zetten, create, read, update, delete, of andere dingen die een module kan doen, dan staat het allemaal permissions. Alles. Dus een heel spijkerbed van oneindig veel rollen en oneindig veel rechten. Het is afschuwelijk te doen, maar het werkt en het, en het is echt netjes en het hoort zo. En als ik WordPress installeer, Oh, shiver. Oké, okay, ik ben waarschijnlijk de enige die dat heeft, maar... Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Okay. Uh, en het tweede wat Drupal echt wel goed doet, is, uh, ik hoorde net iemand het woord nood zeggen, dat een, een, wij noemen content, noemen wij een node. En een node, dat moet je even abstract denken, dat is iets, nou dat is het. Uh, en het is een posttype. Het is een post -type. Maar het is niet per se een blog, of het is niet per se een vacature, of het is niet per se een event. Het is wat jij aan velden combinaties bij elkaar brengt, wat relevant is voor die content. En in WordPress, alles gaat in één. Ah, oeh. Dus hier bijvoorbeeld een content type, want dat is dus een node, evenement. En dat bestaat uit een aantal velden. Namelijk, uh, een, uh, uh, oh sorry, dit zijn de content types die op deze site geërgd zijn. Dus een uh, case, een evenement. Als ik naar een evenement kijk, dan bestaat dat even de volgende, uit een aantal velden. Dus een evenement heeft een long en lat, om eens even technisch te zijn. Dus een map, een straat, een, uh, een datum, een einddatum, een tijd, een eindtijd. Allemaal velden, gestructureerde informatie. En die klik je zelf bij elkaar met no-code, low-code. Dat is het waarom ik van Drupal haal. En vervolgens uh, ga je die invullen. Dus, uh, hier, dus dit zijn de verschillende velden. En als ik ze in ga vullen, hier vul ik ze in, dan komt daarna nou, iets uit. Oké, okay, dat ziet er niet uit. Dit is dan wel weer even eigen druppel. Dus ik heb nu velden ingevuld. Het is uh, hier, deze plek. En het is deze data. En dan krijg je dit eruit. Maar het mooie is, dus je kan je content, je modula modellering van je content zelf doen, dus wat jij nodig hebt. Als jij een eten wil maken, een recept, dan kan je zelf zeggen het duurt zo lang, het is vegan of niet. Allemaal gestructureerde velden bij elkaar en die ga je volgens vullen. En daarna heb je Fuse en met Fuse ga je bepalen hoe het eruit ziet. Dus met Fuse ga je zeggen selecteer alle evenementen in de toekomst die in Nederland zijn en langer dan een uur duren. En dat klik je bij elkaar. Select stare from events where, a uh, sort by date, where uh, date is groter dan now, etc. Mensen die SQL kennen, zouden een beetje pseudo-SQL kunnen noemen. Met no-code klik je dat bij elkaar. En daar kan je facet van maken. Dus laat alle gerechten zien die minder dan 5 euro per persoon kosten. En by the way, zet er een facet bij, wel of niet faken. En dan mag iemand zelf aanvinken en dan selecteert hij daarna alles. En maak ervan een RSS feed of een iCal feed of een search result, wat je maar wil. Het is echt een compleet ander concept dan WordPress. Heb ik mensen verloren of zeggen mensen nog? Oh. Oké, okay, cool. Um, ik ben een tijdje actief in die gemeenschap en in 2010 waren we echt afskikking. Iedereen hield van ons. We waren het mooiste wat er was. WordPress, sorry WordPress, Witte Huis, ging druppel gebruiken. Wij. Ik, ik, ik, heb een paar, ik heb een paar quirks. één daarvan, ik, ik ben dus planoloog. Ik hou van kaarten, ik hou van. Fysieke buitenkant, architectuur. Ik hou van urban decay. Herkennen mensen dat? Ik vind het heel mooi om te zien wat er niet geweest is. Dus dit is één van mijn quirks en dit is heel raar. En mijn tweede, dus, dit, dit vind ik echt heel mooi. En het tweede waarin ik raar en ik hou van brutalisme. Met name in Joegoslavië en in Oostblok heel bekend. In Nederland iets minder. Rauw. Echt zo rauw mogelijk. Vinden mensen dit mooi? Nee. Niemand begrijpt Oké. Dus dit is, mijn, dit is echt mijn droom, dat dank je. Want dit is namelijk een, uh, een urban decay, dus het is echt helemaal ingestort en brutalisme bij elkaar. Dat vind ik het allermooiste wat er is. En dat verklaar ik van druppel hou. Want... <tie> in 2008 bijvoorbeeld, dat was echt ons geheim, dit was serieus, in de, de innerkring in druppel, wij wisten allemaal wat ons doel was. World dominance. World dominance, dat was echt serieus. Wat dit is uh, Gabor. Uh, een, van de, nou, een van de echt slimme, leuke gasten die uh, aan DrupalCore veel werkt. En dan had hij een talk over World We hadden het gespeeld. Dus, de, de secret was oud, 2008. Werelddominant. Maar toen, uh, er was eens nu. En uh, nu. Uh, nu is het niet zo heel erg goed voor ons. Dus, dit is. Uh, ik, ken de site misschien BuildWiz? Je kan ook een commercieel account nemen. Superhandig doe dat als je uh, commercieel handig, uh, uh, targeten wil. Maar, um, dit zijn de user statistics van de top de bovenste lijn is de top 1 miljoen sites en daarvan draait 30.000, zie ik dat goed? Ja, de, de WordPress, uh, de, de druppel, excluus. Zeg je 30.000? Ja, dat is goed. Uh, dat is niet heel veel. En dan kan je wel zeggen, ja, maar bij de top 10.000 daar zijn we nog wel wat relevant, want daar is tot 10 10%, dat is waar, 10% van de top 10.000 websites gebruikt Drupal. dat is heel gaaf, want dat zijn we echt heel belangrijk mee, één site kan goed zijn, hè? don't get me wrong, maar werelddominantie is het niet helemaal. Dus toen kwam WordPress, en uh, ja, uh, het hele internet gebruikt Wordpress, dus als je naar de top 10.000 kijkt, 30% gebruikt Wordpress. Dan kunnen we wel zeggen, hè, slagerij van de ven, dat is een goede site voor Wordpress. Maar dat is niet zo, want echt de top gebruikt ook de... En als je in de top 10.000 zit, dan heb je een website van meer dan een miljoen euro. Gebouwd, hè, bouwkosten. Ja, dat is best wel gaaf, als je dan 30%... Ik uh, vind dat jullie daar eigenlijk wel een beetje trots, <lacht> Drupal heeft een functie die een pingback doet, dus een ping-home. Standaard staat het aan, dan gaat als je een Drupal site installeert, gaat hij zeggen tegen Drupal.org, ik ben live. En dat is allemaal gdpr-compliant, maar dat is ongeveer het enige, ik ben live en ik ben versie x.y. Dus dat doen we sinds versie Rode 5, dit is typisch Drupal en niet zeggen 5, 6 7, nee echt punt releases en we hebben zoveel mogelijk details erin. Dat is echt Drupal, dat is academisch. Zo academisch waren en zo ongelukkig voor de, de rest van <lacht> de um, Maar ergens in 2016 hebben wij een kantelpunt gehad. Waarin je ziet dat we uh, echt, echt naar beneden zijn gegaan. Substantieel. En dat we echt minder site zijn gekomen. Um, en dan ga ik even twee dingen zeggen. Uh, Drupal heeft een backward, geen backwards compatibility. Dus Drupal 6. Heb je helemaal gebouwd? Ga 50.000 euro site gebouwd. Ga je naar Drupal 7 en dan zeg je tegen de klant... Misschien kunnen we wat stylesheets hergebruiken, 48.000. Maar dat is het wel, helemaal opnieuw. Dat heeft heel veel voordelen, want we breken met gisteren en bouwen aan morgen. En WordPress heeft nog CSS in zich van 20 jaar geleden. En dit is echt waar. Dus het is ook echt, jullie, hè, jullie? ik zeg even, sorry dat ik hier. Uh, <lacht> uh, maar jullie leven echt in de schaduw van gisteren wat dat betreft. Dus je hebt zoveel in je backpack dat je maar mee blijft nemen en je blijft je maar vooruitzetten. Dat heb je niet door, omdat de toekomst sneller is. Maar het zit allemaal in je rugzak. Drupal heeft dat tot versie 8 niet gedaan. Dat is altijd gebroken met gisteren. Toen we achterkwamen kwamen van, ja, elke keer zegt tegen klant 48.000 euro erbij, is niet zo heel leuk. We zeiden op een gegeven moment, we gaan Drupal 9 zo maken. dat eigenlijk 8.21, wat toen volgens mij de laatste versie was, is eigenlijk hetzelfde als 9.0. Ga je gang, je hoort het zeggen of niet? Nee. Oh, je beweegt gewoon je hand. <laughs> Mag wel iets zeggen. Um, dus eigenlijk... Hebben wij daarom ook een, uh, heel weinig, uh, dus druppel 7 is eigenlijk al lang end of life. En Drupal 8 is echt end of life. En nu komt het ingewikkelder. maar druppel 7 is niet echt end of life. Druppel 8 wel, maar druppel 7 niet. En dat komt omdat Symfony in core zit in 8 en niet in 7. En Symfony is upstream, dat is een P&P framework voor mensen die het niet kennen. En dat is end of life gegaan. Dus 7 zitten wij echt op live support te doen, dat hangt echt al heel lang aan zo'n touw. 14 jaar geleden gebouwd, 12 jaar geleden gereleased en nog steeds is dat... 7, als je het optelt, de 7 is 460.000 sites. Dat is de helft van al onze sites. En eigenlijk, 8 is end of life, en dus eigenlijk gewoon niet beheerd, unsecure en onveilig. En dat is ook een, nou ik gok even 150.000 sites. Dus eigenlijk als je echt kijkt, kun je dit er allemaal afdoen. En de Drupal Association, wat onze beschermherenvrouwen is van de gemeenschap, heeft besloten dat ze 7 nog steeds supporten, ondanks dat het 17 jaar oud is. En onder andere, denk ik, omdat het anders echt compleet irrelevant is. Relevant. Want wat ga je doen met een 14-jaar oude website die D7, Drupal 7 gebruikt? Nou, die ga je naar WordPress supporten. Of je laat hem staan. In het eerste geval is het heel erg, in het tweede geval is het nog erger. <lacht> nee, je hebt gelijk. Het eerste geval is erg, heel erg. Nee, maar het is wel een unsecure website is nog erger. Dus dit is de reden waarom, en dit is echt heel ernstig, want dit betekent eigenlijk gewoon, hè, vroeger zeiden we, uh, given you enough eyeballs, all bugs are shallow. Als er maar genoeg installaties zijn, werkt open source al in je voordeel. Maar het aantal eyeballs wordt wel heel erg uh, hard naar beneden gedrukt op deze manier. En ik vind het ook mooi dat Joost, ik weet niet, ik ken de manager Joost, Schijnt iemand het. Nee. Uh, Joost die heeft het altijd over Drupal juice, moet ik misschien zeggen, als de uh, formerly big open source CMS. En zo noemt hij ons continu. Dat bijna een geuzennaam is geworden, vind ik zelf. Maar het is wel zo. Hij heeft een Drupal module ooit laten ontwikkelen voor zijn dienst, Juist En die had in één uur WordPress, heeft evenveel installs, namelijk nou 40.000, als alle Drupal sites ooit. Dat is even om een gewoon perceptie. In één uur heeft hij meer download van WordPress, van zijn module, dan alle Drupal sites die er zijn. Nou, toch doen we dingen wel goed, vind ik zelf. <lacht> dus ik ga een paar dingen zeggen waarvan we echt... Als jullie iets willen leren, als jullie iets willen doen, is het niet een pro-druppelverhaal. Dat is, hoe gaan we WordPress beter maken met een druppelkant? Contentmodellering. Stop eens met jezelf een uh, web-CMS te noemen. Echt, cat real. Weet je wel, we hebben uh, chatbots, we hebben audio... Uh, stop met, met met jezelf pagina's te noemen, echt, stop met dat hele concept, ga weg daarvan. De, de, de, het web is veel groter dan webpagina's. Uh, we hebben headless installs, we hebben content as a service, de, de, daar moeten we echt mee kappen. Security team, alle 1.0 releases modules van Drupal worden gescand. Nou. Heeft iemand een bad, uh, ooit een slechte uh, experience gehad met een WordPress plugin? Nooit. Klaseer? Niemand. Nee. Ja. nee. nee. nee. nee. nee. nee. Maar wat is dat een jungle. Hè? Dat een... Uh, gamification. Dit is echt het allerbelangrijkste denk ik, wat jullie heel makkelijk kunnen leren. Als, in Drupal, als je een contributie doet, dus door code te committen, een bug in te dienen of een congres te organiseren, krijg je punten. Wat doe je ermee? Weet ik veel. Kijkers, uh, kijk eens. mij eens gaaf zijn? Ik heb geen idee. Maar je, je punten, het is gegamificeerd, je bijdrage bij Drupal. En wat het mooie hiervan is, het bedrijf waar je voor je werk kan die punten claimen, of andersom, je kan de punten aan het bedrijf geven. En de ranking in zijn sponsors <lacht> wordt gedaan op basis van je contributies. Niet op basis van hoe groot je portemonnee is, een beetje waar, dan zijn we prima en dat soort dingen. Maar met name op basis van hoe groot je uh, uh, handen zijn. Ik zeg, ik verkeerd? maar goed, hoe groot je contributie is. En dit is een systeem dat nu door GitHub ook gebruikt gaat worden. En dit is echt wel iets wat we, uh, wat we moeten kappen, want wat is WordPress een Welkom, oh. het was net positieve dingen om WordPress te zeggen. Wat ik echt ook heel veel beter vind, internationalization en localization, is ook een Europees bedoel, maar zit in koor en werkt. Punt. Altijd. En niet een beetje, niet met een module. Ook als je multisite hebt, het werkt. En dit is echt wel iets waar WordPress echt iets kan leren. Uh, best practices. Wij hebben, uh, Kennen mensen Symphony? Ja. Schijnt best wel een ding te zijn. Hebben wij een core. Kennen mensen Composer? Ja, schijnt best wel een ding te zijn. Hebben wij ook. Dus. Uh, uh, er zijn echt wel dingen waarvan ik denk: uh, wat is wakker? We leven niet meer in uh, 2021. Uh, uh, uh, dus nou, dat zou best wel zijn. Drush, uh, een command line interface. Je kan alles automatiseren met Drupal. Dus als je een install wil doen met Drupal, doe je een commando: Drush. Nee. Ja. Kennen mensen apt-get of RPM of dat soort dingen? Nou, dat is het, maar dan voor Drupal. hebben uh, we bij in zonder. Weet ik, ik zag gisteren een sessie erover, um maar nog niet uh, zo ver als Drush. Uh, <grijgelijks> uh, nou, en dit vind ik, vind ik zelf al. Kennen mensen van GPL, nee. weten mensen wat het voor staat? General Public License, dat betekent dat we algemene licentie vormen hebben, een van de grotere open source licentievormen. Uh, hoe, hoe werkt dat bij WordPress? Nee, wat vond ik gek, want ik kan gewoon een, Drupal, of sorry, een WordPress module kopen die ik niet kan krijgen als ik geen geld geef. Dat is GPL ah, conform. Mm, of, eh, mag ik hem daarna distribueren? Ja. Ja. Ja. Waarom gebeurt dat dan niet? Waarom is niet dat gebeurt. niet? Ah, oké. Maar ze vermijden het wel ik je betaalt eigenlijk voor de onderhoud en de updates. Dat is prima, dat is een goed businessmodel. Ik kan ook modules kopen die geconfiskeerd zijn. Dan moet ik een van de PHP die programma installeren wat het de code niet kan lezen. Mag dat? Nee. Maar dat wordt wel weer aan. Ja. Uh, wij hebben een issue queue en een documentatie echt wel wat beter is, denk ik. Maar daar kom ik straks op. Um, maar de hele andere kant is vooruit druppel. Hebben mensen wel eens een vliegtuig gemist? Ik, ja. ik kan er lopen, want ik denk echt serieus meer dan tien. Dat is echt gênant. Ik heb echt een keer, uh, ik, ik geloof 36 uur gedaan om van Praag hier naartoe te komen, drie vliegtuigen gemist. Maar wel helemaal niet uitgebroken. <laughs> um, maar als je nooit een vliegtuig hebt gemist, betekent dat je te vroeg op het vliegveld bent. En dit is, en dit is een slogan om een andere manier te zeggen, perfect is the enemy of good. En druppel is altijd perfect. Alles is perfect, echt alles maar. Het werkt niet, weet je wel, dus, dus, dus daarom ben ik heel blij met WordPress, want dat werkt wel. Dat is nu misschien niet perfect. Uh, en het tweede wat Drupal echt verkeerd is: you're not a user. Dus Drupal maakt modules voor zichzelf. 99% van de is in-crowd in voor developers. Dus wij hebben onze tool om command line te doen. Ah, dat vinden we geweldig, want dat is, wat dekt ons. Ja, dat de site er verder niet slecht uitziet als die uitgerold is, geautomatiseerd. Hoekeers? Dat is voor de gebruiker, <lacht> toch? Um, ik ga even naar Meta. Dus, um, ja, dat is best wel een grote stad, toch? 43% van het internet. Ja, dat vind ik echt wel. Uh, 43% van het internet kan niet ongelijk hebben. Zitten mensen op Twitter? Hmm. Is dat... nee. 43% van het internet kan echt ongelijk hebben. <lacht> uh, maar, goddammit, they sure try. Uh, de slide waarmee ik de populariteitsprijs uh, populariteits, uh, misliep. Is er een populariteitsprijs aan het eind? Nee. Oh, nou, dan lopen we niet meer, dat is goed nieuws. <lacht> uh, Admin UI is een draak. Echt, gooi alles in de hoofdinterface, doe maar zoveel mogelijk. Er zijn geen, als er, als er standaarden zijn, houdt niemand zich eraan. Herkennen mensen dit? Zo hoog mogelijk in een menu en met video's, GDP, GDP, GDPR, en zo, whatever. Alles gewoon erin gooien. Plugins is een jungle, echt, het is een security pitch. Ik weet niet, maar het is echt ongelooflijk. De kwaliteit is lachwekkend. Echt, er zijn mensen die modules maken van ik echt denk, nou, ga alsjeblieft terug naar de lagere school. En waarschijnlijk zitten ze daar nog op. De GPL is een name-only, dat is een discutabel iets, maar ik vind het wel dat het iets te vaak uh, aan het randje uh, van de GPL zit. Uh, kennen mensen het begrip Benevolent Dictator? Nee. Dat is een, een, um, een dictator die goed is voor het volk. Uh, dat is eigenlijk wat de letterlijke vertaling van Benevolent Dictator is. En Dries is onze Benevolent Dictator, zoals Linux is voor, uh, uh, voor uh, uh, Linux. Uh, Rasmus Weerdorf was of is voor de PP, etc. Elk project is wel gestart door een man of een vrouw en dat is eigenlijk heel vaak een benevolent dictator. En zo is met de benevolent dictator van WordPress, toch? Mm -hmm. Maar is hij benevolent? Nee. nee? Maar waarom is hij dan de baas? Ah <laughs> <laughs> oh ja, wat ik heb, maar toch. Um, en ik vind het echt wel een achterwaarts systeem. Um, dus, uh, WordPress is nog steeds PP5 compliant? Nee, nee. altijd niet. Of is het mij niet meer in ieder geval? Nee, oké, okay, dat loopt niet zo. Maar PP5 is ook, een is ook al een jaartje of achter. is Precies. daarvoor ja, is WordPress bij release van PHP, de volgende versie, tot opdag 1. Nou, dat Maar ja, dat zijn we dan. Ken je mensen het begrip Ja. Ja, wie kent het niet? Oké, okay, software was dat Volkswagen had ingebouwd in de auto's, zodat ze hartstikke energiezuinig waren. Met name als ze ontdekten dat ze op de rollerbank stonden. Als de auto ontdekte dat hij op de rollerband stond, dan ging hij minder emissie uitstoten. Dus zat hij de meting te, te, te faken. Er kwamen hele goede ratings uit omdat hij zag de auto op open. Begrijpen mensen dit? Ja, ja. oké. Okay. Kennen mensen deze module? WP oh, ja, Optimize. <laughs> WP Optimize ging naar een, als ze gemeten werden door een tool als uh, Lighthouse of uh, Webpage test of andere performance test, ging hij JavaScript uit snel, lekker sneller worden. De spiegeltjes inklappen, dan gaat het sneller. Maar ja, ik wist niet wat ik... Dit is een druppel echt, dan, dan ben je dood, dan ben je weg. Dan kan je nooit meer een module maken. Je, je identiteit, want je hebt echt een identiteit, in druppel, dat is weg. Dat is een onmogelijkheid dit. En bovendien code wordt gescand. En hoeveel mensen hebben deze code gezien? Er is dus twee jaar live gestaan. Dus, dat, dus many bugs en eyes en dat soort dingen is gewoon niet waar. Maar goed, 42% van het internet heeft nog nooit meer Heel kort over uh, wat, wat ons uh, Drupal is dev-centric, WordPress user-centric. Drupal heeft uh, uh, content-centric, dus wij gaan van een content uit. En WordPress is nog steeds page-centric. Je you know, hebt een first column en een last column, om het iets te noemen. Dat is helemaal niet zo, want ze kunnen ook onder elkaar staan. Dus ze kunnen we trouwens van right-to-left-language omgekeerd staan. Maar dat is een mindset, dus we gaan nog steeds van één pagina uit. Uh, Drupal heeft extreem goede security, durf ik echt daarop op te zeggen. <coughs> WordPress heeft veel auto-update. Dat vind ik heel mooi. Persoonlijk, ja, ik heb geen OTAP-straat voor mijn eigen site, dus ik vind het hartstikke goed dat ik gewoon de, een knopje klik. Ik vind dat wel goed. Uh, wij, wij zijn formerly relevant CMS, maar Drupal heeft oh sorry Word, heeft echt world dominance, 43% van internet, en Dan dan je je, wat ook een nadeel heeft. Drupal is heel erg een tool zoekende naar de audience, zeker nu dat we wel wat tractie hebben verloren. Trouwens werken nog steeds extreem veel mensen aan code, hè? het is echt een hele grote gemeenschap met honderdduizenden, dus het klinkt als een slecht verhaal houden, dat is echt niet zo. Um, en, en Wordpress zegt gewoon, wij hebben ook een audience op de internet. Um, wij hebben geen... Mensen weten wat het verschil is tussen copyright en license. Copyright heb je altijd. In sommige landen kan je er geen afstand van doen. Licentie is een vorm die zegt, je mag dit gebruiken onder deze condities. Bijvoorbeeld ook een open source license. Um, als ik het goed heb, als je een core bijdraagt, moet je het copyright overdragen naar... Uh, is dat niet meer waar? Of ook nooit geweest? Volgens mij is het, het is wel... Nee, Nee, ja, de, again, license en copyright. Als je het contribueert aan core, moet je het copyright overdragen aan... Hoe heet de club? Advo? Red Red Red Red Foundation. Foundation. Volgens mij is het nog steeds waar. En oh, zeker eigenaar van de code. Betekend, uh. Nee? Oké. Okay. Ik dacht dat het zo was. Either way, één bedrijf oont het wel de facto. Dat is toch wel waar. Eén bedrijf bepaalt yeah. het. Yeah. Yeah. Um, ja, BPP best practices staan echt bij ons wel iets hoger, denk ik. Uh, en wat, wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind, dus alles in een WP-post, jezus, dat, dat is echt, we hebben een database, Oh, we hebben één tabel, gooi er maar in. Weet je, dat, dat blijft maar doorgaan. Uh, Plugin dependencies is iets raars in de, in de WordPress gemeenschap, klopt dat? Bij ons is dat heel normaal, dat je gaat zeggen, hé, hey, ik heb iets gaafs gebouwd. En ik bouw de schouders van giganten, niet alleen op Drupal Core, maar ook op een andere module. Je hebt deze module gewoon altijd nodig, zoals je vroeger, nou, rpms, apps en dependency hell hebt, maar goed, dat is gewoon wel. Een module gebruikt een andere module en dat is heel normaal. Sterker nog, anders moet je het kopiëren. En dat is echt iets heel raar concept, dus je hebt altijd gestapelde zaken. Uh, dit zijn een Dries ogens. Dus uh, op weg naar de brug. Intussen gaan ze iets beter. Uh, ze hebben allebei, ik weet drie seks een bedrijf gekocht voor meer dan miljard, uh, Acquia. En ik denk op mij toch niet helemaal om, die heeft denk ik ook wel wat aan overgehouden toch? Um, ik heb ook economie gestudeerd. En dit is economics one dot, dat is echt de laagste vorm van economie. Stel je voor dat er een, een lijn is in het strand met een blauw deel waar een licentievorm is en een oranje deel, roze, ik ben een beetje leeuwgeblend. En stel je voor dat er in het blauwe deel mag een patatzak staan en in het roze deel mag een patatzak staan. Ja? Waar gaan ze staan? Zodra, stel je voor dat er even een distributie van een aantal patatkopers is. Lees website. Als druppel een beetje jullie kant op beweegt, dan gaan die mensen hier, zijn dichterbij. Als dat een enige criterium is, niet hoe lekker het is, maar is het, is het dichterbij. Dan gaan de mensen die dichterbij zitten daar naartoe. Dit is een heel logisch iets. Dus wat WordPress doet, en dat is even niet of het WordPress is of niet. maar wat gebeurt is dat mensen back-to-back -back gaan staan. Is dit het, het beste voor de mensen? Nee, want iedereen moet verder lopen. Of gemiddeld moet men verder lopen. Hè? Maar het is wel het beste. En dit is de reden dat we meubelboulevards hebben. Ja, ik kom er ook niet voor mijn lot. Ik kom er ook niet. Uh, <lacht> maar er staan er vijf naast elkaar. En dit is de reden waarom het werkt. Dus eigenlijk zouden WordPress en Drupal veel meer samen moeten werken. Om het beste te bieden voor onze klanten. Ik vergelijk ons met Open Monumentendag als één dag in het jaar, als elke museum gaat zeggen dat ze een eigen open dag hebben, dat zou leuk zijn, maar dan ga ik ze allemaal langs gratis, dan ga ik toch, dat zijn Nederlanders toch? Dus je moet samenwerken om een open monumentendag te maken. Nou, even kijken hoor. Uh, ik ben een groot fan van Corbusier, kennen mensen Corbusier? Ah, heerlijk. Ook iemand die brutalisme uh, echt in de koren, maar ook iemand die zich schuldig is aan hoe de... Welmer is ontworpen, namelijk een woonlaag, en een leeflaag of een uh, recreeerlaag en een autolaag. En dat model, het scheiden van dit soort dingen, dat werkt niet. Kennen mensen uh, deze man? Dat is, uh, staat erbij. Oh nee, staat er niet. Hij was socialist en uit de beurs van Berlaag gemaakt, Hens, het was Berlaag. En die heeft een, daar bestaat gezantkoestwerk. Dus in de beurs van Berlaag is, uh, zijn sculpturen, glas in lood, uh, socialistische kunst. En dat werkt omdat het een kunstwerk is. Ik vind het geweldig mooi Duits begrip. En ik geloof dat echt, dat we stoppen met te denken, dit is Drupal en dit is Wordpress. Maar dat we echt samen moeten werken om een kezamtkunstwerk te maken wat groter is dan wij zelf zijn. En dan ben ik echt te stoppen met denken, hey, maar ik moet in mijn eigen xylootje kezamtkunst werken. Nee, we moeten samenwerken met Sousaliners. We, we moeten samenwerken met Apache, met Nginx, met Varnish, met alle andere tools. En er zijn heel veel bewegingen voor die dat doen. Hè? Dus je hebt... Uh, uh, de open web-bewegingen. En wat, wat ik heel graag zou willen, mijn hand is uitgestoken, ik heb enige invloed in een Druppel Nederland, ik ken er wat mensen, en ik hoop Gaan we met babbelen, of ik bouw met jullie babbelen, maar we moeten een, een Universal Open-beweging kunnen beginnen. Waarbij we echt gaan zeggen, hey, het is open by default, voor de overheid, voor het uh, bedrijfsleven. En daar wordt iedereen beter van. En ik wil heel graag dat samen met jullie doen. Een Universal Open-de-Iets maken. En, en dit is eigenlijk het echte deel, als ik terug mag naar de schatkaart van Gea. Toen we één werelddeel waren, er is veel belangrijker dan tegen elkaar opvechten met frenemies noemen en tegen elkaar zeggen dat je niet lief vindt. Ik wil echt heel graag samenwerken, want wij kunnen echt veel meer samen. Dus um, mensen die mij op Twitter volgen, weten dat ik avonds altijd een natte zoen geef. Dat doe ik al 15 jaar denk ik. Uh, Dus dit is mijn talk. Dank jullie wel. Timing Echt perfect! Hij ja, heb en... een paar slides geweest. <laughs> Zijn er vragen? In principe, Droepel zou je kunnen zeggen is beter in de achterkant en WordPress beter aan de voorkant. Dat denk ik absoluut. Waarom ja. maak je niet een schil in Droepel die op WordPress lijkt? Uh, ik ken, ken diffie uh, kennen mensen dat? Dat is een, uh, een page editing tool. Top! Yeah. Uh, ja. Yeah. Uh, uh, en dat is denk ik een van de krachten wat echt heel goed laat zien waar WordPress goed in is. Nou, je kan er van alles van vinden en ik vind er van alles van. Maar het is heel erg bij, dicht bij WordPress. Er bestaat zoiets, SuperSims, dat heet die DXTP in, in Drupal. Alleen dat is veel en veel moeilijker, want Divi koop je voor 4 tientjes en heeft een audience van 4 miljoen sites potentieel. En uh, SuperSims heeft zoiets. Dus het bestaat wel. Um, maar Team templates, wij noemen dat uh, teams of template, is gewoon een heel andere markt in Drupal. Want ik werk voor een commercieel Drupal bedrijf en een gemiddelde site bij ons begint bij 50.000 euro. Ja. En ik denk een gemiddelde WordPress site begint de site bij 5000 euro. Dus wij bouwen altijd custom teams. Ja, maar je, maar je, zou, je zou zeg maar hm. een Drupal site kunnen maken die lijkt op een WordPress site. Dat je dan inlogt die denkt dat je in WordPress zit, maar je zit eigenlijk in Drupal. Hm, dat, dat zou je kunnen doen in druppel. Dat zou je kunnen maken, zoals je op Windows 5 leeft. Kan het niet. Niet. Andersom, ah, kan, andersom kan het namelijk nee, niet. Je kunt, nee. geen, je kunt geen Wordpress maken uh, waarbij nou, je denkt van ik zit in Wordpress. Oh nee, ja. ik zit toch, ik zit in ja, want, Maar andersom want, kan het wel. Ik denk dat nou, Wordpress is begonnen als blog-engine en is een CMS geworden. En raakt echt wel de kanten, want de database is dat helemaal niet. En Drupal is echt een, een, een web-cms een, ja, een, een een, een web wat een platform is geworden. En je ja. kan er echt, wij doen recht. Nou, er is een grote telco, waar alle schermen die er staan in een heel groot uh, datacenter, waar alle threads worldwide zijn, en die komen allemaal uit het systeem dat ik ooit gebouwd heb, of die heb ik verkocht. Dat het klinkt. normaal geeft, Drupal wordt echt gebruikt in de kern van heel veel dingen. Dus het kan ook een WordPress zijn. Ja, maar waar, waarom denk jij dat ze dat niet doen? Want ik bedoel, maak een Drupal site die lijkt op een WordPress en iedereen denkt van nou, ik ben in WordPress, maar stiekem ben je dat niet. Waarom doet niemand dat? Omdat je dan beter WordPress kan gebruiken? Ik weet niet, het is waar, het is niet waar, waar, want WordPress is aan de slecht. Ja, <s animals> ik weet het niet. Misschien is dat een grauwlijn. Maar laten we, wat we wel kunnen doen, tenminste ja, dat kunnen we doen. En wat we ook kunnen doen, is gewoon zorgen dat die gemeenschappen dichterbij elkaar komen. Accessibility ja. samen gaan oppakken. Of uh, uh, uh, uh, uh, yeah, maar, maar design thinking samen gaan adapteren. Om te kijken hoe we beter kunnen worden als het gaat om templates. Maar Dat is wel de, ja. Makke-, ja, dat ik wel de makkelijkste vorm. Jullie waren bezig met Gutenberg. Uh, ja. in, in, hoe is dat gegaan? Drupal core tot twee, drie versies geleden had geen HTML-editor. Wij vinden gewoon dat je Markdown of gewoon plain text moet gebruiken. Maar aan te geven hoe def-centric de tool is. Hè. Dus, uh, dus geen HTML. Ook geen eens een page-editing. Een, dus we hebben op een gegeven moment hebben we een CK-editor gebruikt. Er is een module die Guten, Gutenberg kan gebruiken. Ik denk dat er redelijk. Uh, gestorven is, en, zoals ik ook niet de gekracht van Wordpress. Vind. Ja. Er zijn wel page-editing tools, dus je hebt wel manieren om drag-and-drop te doen. Maar ook dat is uit core gehaald, omdat wij vinden dat het niet puristisch is. Ja. Ja. Ja. Uh, die gamification is wel interessant, uh, maar dat heeft ook al een paar keer bij Wordpress tafel gelegen. Mm -hmm. Maar wordt dat enkel gemeten naar code toe? Want dat is maar één van de 30 manieren ja, ja, ja. we je ja. aan het ja. Je kan punten krijgen voor een bug indienen, voor een bug uh, voor documentatie, voor codecontributies en voor het organiseren van congressen of het woordprediken. Uh, dat is iets moeilijker te meten, want code is natuurlijk rechtstreeks in git gekoppeld. Uh, en het wordt, uh, als je het gaat chemiseren wordt het misbruikt. Dus er zijn mensen die niet één bug indienen, maar tien bugs indienen die eigenlijk één bug zijn. Uh, dus, en ik denk dat dat bij WordPress nog harder zal gaan, want die gemeenschap is iets meer... Nou, ik denk dat sneller zonder gaat. Dat klopt. Maar de vraag is nu, worden we er beter van worden we er ja. slechter van? En het antwoord denk ik echt oprecht, ondanks dat ik het wel afschuwelijk vind hoe het gaat, dat het eindresultaat beter is met gamification dan zonder. Maar ja. WordPress heeft al gamification, maar anders. Je ja. kan badges krijgen als je je bent hier spreker, die, ja. jij krijgt een WordPress-badge. Je krijgt een de sticker. De ja. Een sticker? Ja. Heeft hij ook stickers? Dat is een die ik uitpak toen Twitter in. Dan krijg je van als je een documentatie schrijft, krijg je een badge. Ja. Maar wordt het ook gebruikt? Ik gebruik veel van WordPress. Ja. Ah, oké, okay, goed. Maar dat is het dan ook, hoor. Van, ja, Maar dan kun je wel mee poggen hoor. Ja, dat ga ja. ik ook zeer zeker doen. Maar dan moet ik eerst een account aanmaken op WordPress. Maar ik vind het heel goed dat dat gebeurt. Nog meer vragen? Dank. Nou, ik heb nog wel een vraag, want ik, um, <coughs> ik vond jouw verhaal fantastisch, dat als eerste. Ik uh, vond het heel fijn ook dat er zo'n lekker tempo in zat, ik ben er door. <laughs> um, nou ben ik een gebruiker van Wordpress. Ik wil jou vertellen van hoe kunnen we gemeenschappen bij elkaar brengen. Dan denk ik, ja, maar dat zijn hun, de grote. Ik voel me dan een soort muis. Wat kan ik in al mijn muizigheid dan ook doen om te denken van, hé, hey, ik draag iets bij aan het beste van die beide werelden bij elkaar brengen. Ik heb mijn kinderen altijd verteld dat je, er is maar één doel wat er is in je leven, en dat is namelijk de wereld beter achterlaten dan toen je me aantrof. Dat geloof ik oprecht. Daarom mm -hmm. ben ik actief geworden in open source. Um, en ik denk dat je dat ook kan doen door kleine stapjes te doen in je gemeenschap buiten je gemeenschap. Jij hebt hier een podium net zo groot als het podium is dat ik heb. En zulke je, je wat groter podium zien staan dat het voor mij goed is. Je kan dit woord, kan je prediken zoals je op elke manier doet wat je wil. Net zoals het chemiseren niet stopt bij code, hoeft het woord prediken of het samengaan of de beweging starten niet te beginnen nog eindigen met code. Dat denk ik oprecht. En uh, het bewust maken bij je werkgever of in de richting een overheid of dat we moeten samenwerken en dat het beter is voor iedereen, dat geloof ik echt. Nou, mooi mooie einde volgens mij. Dankjewel. En dankjewel. Dat heb ik hiermals gesproken als uh, uh, WordPress uh, niet via ja, wel gebruikt, maar in ieder geval een drankje van WordPress. <laughs>